Als bestuurders van een vennootschap hun taak kennelijk onbehoorlijk vervullen, kunnen zij bij faillissement hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het boedeltekort. Dit is bepaald in artikel 248 lid 1 van boek 2bw. Lid 4 bepaalt verder dat de rechter de aansprakelijkheid van de bestuurders kan matigen wanneer dit hem bovenmatig voorkomt. Dit gelet op de aard en ernst van de onbehoorlijke taakvervulling, de andere oorzaken van het faillissement en de wijze van de afwikkeling van het faillissement. In deze zaak heeft de curator twee bestuurders van een failliete groep vennootschappen aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Rechtbank en Hof wijzen de vorderingen toe. Het Hof overweegt daarbij dat de organisatie niet in control was, waardoor tijdig en adequaat ingrijpen achterwege bleef. In een verslechterde situatie die daar wel om vroeg. Tegelijkertijd heeft het bestuur juist tijdens die verslechterde situatie een complexe financiële herschikking doorgevoerd, waardoor te goede of voordelen terechtkwamen bij andere aan de bestuurders geleerde vennootschappen buiten de groep. Het Hof acht dit ernstig verwijtbaar. Toch ziet het Hof aanleiding de aansprakelijkheid te matigen tot maar 10% van het boedeltekort. Daartoe komt het na afweging van alle omstandigheden waaronder de geringe beloning van de bestuurders gedurende enkele jaren, het ontbreken van aanwijzingen van persoonlijke verrijking op grove of ontoelaatbare wijze en de beperkte winstgevendheid van de activa. Dit oordeel getuigd van een onjuiste rechtsopvatting, aldus de Hoge Raad. De omstandigheden van artikel 248 lid 4 van boek 2bw zijn limitatief opgezond. Het Hof kon zijn oordeel daarom niet baseren op alle omstandigheden, Daarnaast valt de geringe beloning van de bestuurders niet onder die gronden. Ook is volgens de Raad niet begrijpelijk dat het hof gelet op het hier vastgesteld ernstig verwijt behandelen van de bestuurders tot een zo vergaande matiging komt. Ten slotte is ook onbegrijpelijk dat het hof vaststelt dat het ontbrak aan concrete aanwijzingen van persoonlijke verrijking op grove of ontoelaatbare wijze. De raad stelt voorop dat persoonlijke verrijking door bestuurders kan worden meegewogen in de matigingsbeslissing. Die verrijking zal veelal, veelal op een meer indirecte wijze zijn, bijvoorbeeld via constructies met diverse rechtspersonen. In deze zaak had het Hof vastgesteld dat de transacties in het kader van de herschikking er telkens toe leidden dat de goede of voordelen terecht kwamen bij andere aan de bestuurders de vennootschappen buiten de groep. Door die transacties verslechterde ook de financiële weerbaarheid van de groep op een kritiek moment. De curator had in cassatie ook aangevoerd dat matiging slechts mogelijk is als het boedeltekort groter is dan de schade die door het onbehoorlijk bestuur is veroorzaakt. Dat is onjuist. De rechter heeft ruimte om te matigen, ook als het boedeltekort niet groter is dan de door de onbehoorlijke taakvervulling veroorzaakte schade. Dit is volgens de Hoge Raad ook niet beperkt tot gevallen waarin zich bijzondere omstandigheden voordoen.